En een hele goedemiddag, middag, Mark Staats, Ja, Ik neem jullie even mee naar een heel leuk gebied hier. Als je om je heen kijkt, dan zie je het eigenlijk al, al gelijk gebeuren. Leuke winkelstraat, maar daar zit een verschrikkelijk mooie woning. Uh, nou, laten we even de voorkant zien. Dit is hem. Zegt gelijk meer dan voldoende volgens mij. Uitstraling van het pand is er wel hoor. Uh, neem jullie gelijk mee naar binnen. En het praktische van deze woning is dat even netjes de deur dicht doen. Ja, dit is 100% ruimte wat je koopt, mooie lichtinval, een hele brede baan die gewoon direct goed tot zijn recht komt. Wat is nou het grappige van de ligging van deze woning? Het is uh, 6 uur middags, je komt thuis en je denkt ah, ik moet nog even koken. Niks is praktischer, want je loopt hier gewoon je voordeur uit. En je ziet gelijk, de Albert Heijn zit hier, de bakker zit hier, alles lekker binnen handbereik. Neem neem jullie gelijk mee naar de volgende kamer.